Goeiedag en hartelijk welkom bij onze eerste vlogpas van 2018. Mijn naam is onveranderd, Sven. En mijn naam is Niels. Ja, 2018 zou ik graag met een leuk nieuwtje beginnen. Echter heb ik niet zo leuk nieuws, want uh, ja, Sven gaat ons verlaten. Klopt, dat is inderdaad niet zo leuk nieuws voor jou, wel voor mij. Ik heb namelijk een nieuwe uitdaging gevonden. Na 3,5 jaar met veel plezier hier gewerkt te hebben, ja, ga ik het bedrijf verlaten. Uh, wil ik graag jullie als onze trouwe volgers hartstikke bedanken, toppers. Uh, Niels, jij ook bedankt. Ja, geen ja, probleem. Jij ook. Leuk samen te ja, volgen met je. Weet je niet getreurd? Ik heb twee nieuwe vloggers in de opleiding. Ja, is dat die opleiding met tijgeren, met klimmen, met zwemmen? Ja, ja. klopt. Zo. Je wordt niet zomaar vlogger bij Van Helden. Daar moet je wel wat voor doen. Ja, precies. Uh, ze zijn wel aan elkaar gewaard, dus ik weet nog niet wie ik ga aannemen. Nou, ben jij benieuwd uh, wie de, mijn nieuwe partner wordt? Uh, ja, Blijf ons dan vooral volgen, want vanaf volgende maand willen wij elke uh, maand een nieuwe Vlogger opzetten met de nieuwste artikelen en met de leukste nieuwtjes. Klopt. En ik blijf jullie zeker volgen. Ja, toch wel. Mooi. Ja. mooi. En er valt vaak ook wat te winnen. Ook vandaag weer. Uh, mijn bekende afsluiting, de Aju Paraplu. Neem ik lekker mee. Wil jij een nieuwe creatieve afsluiting? Plaats hem even hieronder. En dan gaan de jongens hem hopelijk gebruiken. Ja. En maak je kans om deze paraplu te winnen. Ja. Voor nu en voor mij voorlopig altijd. Aju Paraplu.